Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over leukemie, een verzamelnaam voor verschillende soorten bloedkanker. Vaak is het lastig om je bij leukemie voor te stellen hoe dat in elkaar zit, omdat er geen tumor groeit, maar er wel sprake is van kanker. Normaal denk je namelijk bij kanker aan een tumor dat in een bepaald weefsel groeit. Maar wat nou als het niet groeit in een weefsel, maar in een vloeistof? En dat is precies wat er gebeurt bij leukemie. Onze bloedcellen worden gemaakt in het beenmerg dat midden in onze botten zit. En dat is dan ook waar het misgaat in de leukemie. Uit één hematopoëtische stamcel ontstaan de myeloïde stamcellen en de lymfoïde stamcellen. Deze kunnen dan nog verder differentiëren en worden uiteindelijk de bloedcel zoals die een functie hebben in ons lichaam. Zoals erytrocyten, oftewel rode bloedcellen, of oftewel bloedplaatjes, etc. Vanuit de lymfoïde stamcellen gebeurt een beetje hetzelfde. Alleen zijn dat er maar twee, de T-cel en de B-cel. Op het moment dat er één type cel heel erg veel gaat delen, dan spreken we van een leukemie. Wat dan hierbij gebeurt is dat de cellen de rest gaan verdrukken. We maken een onderscheid in de acute leukemie en de chronische leukemie. De acute leukemieën komen van deze rij cellen, de onrijpe blasten. Dat zijn cellen zonder functie, die ook eigenlijk nog niet lijken op de uiteindelijke cel. Door opstapeling van genetische mutaties of chromosoomtranslocaties stopt het differentiëren van deze cellen en gaan de blasten zich vermeerderen. Karakteristiek aan deze acute leukemieën is dat ze snel delen en dus dat je in korte tijd, in dagen tot weken, de symptomen krijgt, vandaar de naam acute leukemie. De chronische leukemieën komen van één rij daaronder, de iets meer gedifferentieerde cel en dus al iets meer van de cel die ze eigenlijk zouden moeten worden. Ook hier stopt het differentiëren en gaan de blasten zich vermeerderen. Deze zijn minder agressief en minder snel delend. Hierdoor kan het maanden tot meerdere jaren duren voordat je symptomen krijgt. Vandaar de naam chronische leukemie. Vervolgens delen we de leukemie ook nog op in de myeloïde leukemie en de lymfatische leukemie. En dat wordt bepaald aan welke kant van deze boom de leukemie ontstaat. En dan zie je dus ook de vier bekende soorten leukemie. AML Acute myeloïde leukemie (ALL), oftewel de acute lymfatische leukemie (CLL), de chronische lymfatische leukemie en CML, chronische myeloïde leukemie. Maar zoals je ziet, kan je nog specifieker aangeven per cel welke de fout in is gegaan. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de AML, dan zie je dat je dat nog verder kan onderverdelen in de verschillende cellen naar bijvoorbeeld een acute megakaryoblaste leukemie of een acute monoblaste leukemie. Bij leukemie heb je dan niet alleen heel veel van die ene cel, maar je hebt ook te weinig van de rest, en dat verklaart ook meteen de symptomen van leukemie. Het tekort aan erytrocyten, oftewel rode bloedcellen, noemen we een anemie, en dit zorgt ervoor dat je niet meer genoeg zuurstof kan vervoeren naar je hersenen en naar je andere weefsels. Hierdoor word je moe, benauwd en bleek. Door het tekort aan bloedplaatjes krijg je een trombocytopenie, dit geeft een bloedingsrisico. Je krijgt makkelijk blauwe plekken, neusbloedingen, tandvleesbloedingen en soms zelfs spontane inwendige bloedingen. Door het tekort aan witte bloedcellen, een leukocytopenie, kan je afweersysteem niet meer goed functioneren, waardoor je sneller infecties krijgt en vaker ziek bent. Maar de leukemiecellen, die vaak worden aangeduid als blasten, groeien natuurlijk wel door. En dat is dan met name in het beenmerg zelf, maar kan ook gaan overspoelen naar het bloed toe waardoor het tekort aan witte bloedcellen zelfs helemaal kan worden overspoeld en dat het uiteindelijk dus hoger wordt dan normaal, wat we een leukocytose noemen. Maar het mogen duidelijk zijn dat dit dan eigenlijk alleen maar de zieke witte bloedcellen zijn, de, de blasten. Verder gaan de blasten ingroeien in de botten, waardoor je botpijn krijgt. En dit alles kost energie en dus net zoals bij de andere vormen van kanker zie je ook hierbij onbedoeld gewichtsverlies. De diagnostiek gaat als volgt: er wordt bloed afgenomen en daarbij kijken we natuurlijk naar de bloedcellen. Karakteristiek is dus dat er te weinig rode bloedcellen in zitten, te weinig bloedplaatjes in zitten, en dat er een tekort is aan witte bloedcellen of een te veel aan witte bloedcellen door al die blasten die in het bloed zitten. Vervolgens gaan we een beenmergpunctie of een biopsie doen, waarbij we dus in het beenmerg kunnen gaan kijken. En dan kunnen we met een microscoop kijken welke cellen daarin zitten. Dit doen we op basis van het uiterlijk van de cellen, hoe ze kleuren met verschillende kleuringen en we gaan ze testen op chromosoomafwijkingen in die tumorcellen en de specifieke markers die op het celoppervlak zitten. Uiteindelijk weten we dan welke vorm van leukemie het is en dat kan een grote impact hebben op de prognose en op de behandeling. De behandeling van leukemie hangt af van het type en de ernst ervan, maar meestal gaat het bij leukemie dan over chemotherapie. De acute leukemieën worden op heel korte termijn behandeld. Dat zijn de verhalen van patiënten die ochtends naar de huisarts zijn gegaan in verband met bleekheid en blauwe plekken, en dan in een achtbaan terechtkomen van diagnose en dan meteen beginnen met de behandeling, waarbij ze diezelfde avond nog beginnen aan de eerste chemotherapie. We geven drie fases van die chemotherapie. De eerste is de inductiefase, waarbij je gedurende ongeveer vier weken zoveel mogelijk mycellen doodmaakt. Als dat is gelukt, dan noemen we dat remissie, maar remissie is nog geen genezing. Daarvoor hebben we ook nog de twee andere fases nodig. De tweede fase heet dan de consolidatiefase, waarbij we elke resterende leukemiecel nog willen doden. De derde fase is de onderhoudsfase. Vooral de eerste twee jaar is er een groot risico op een terugkeer van de ziekte. Daarom doen we deze nabehandelingen met meestal een lager gedoseerde chemotherapie om gedurende twee jaar nog de opkomende leukemiecellen te doden. De chronische leukemieën zijn veel sluipender. Hierbij kan een behandeling dan ook op een rustiger manier gestart worden. Soms wordt er zelfs voor gekozen om niet meteen te starten met de behandeling, maar om te wachten tot de ziekte actiever wordt. Dit zal dan ook vooral gaan over chemotherapie. Er worden hier ook nog veel wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan welke behandeling het beste werkt. Dat wordt gedaan door stichting Hovon, dus de Hovon-studies zal je vaak tegenkomen in de hematologie. Verder hoor je bij leukemie ook vaak over een stamceltransplantatie. Op zichzelf is dit geen behandeling voor leukemie, maar wat we hiermee wel kunnen bereiken is dat we zulke hoge doseringen chemotherapie of bestraling kunnen geven dat we echt alle cellen in het beenmerg kunnen vernietigen. Hierdoor zou de leukemie dan ook helemaal weg moeten zijn, maar daardoor komt iemand dus ook zonder beenmerg te zitten en dat is niet levensvatbaar. Er moet dan dus een stamceltransplantatie komen waardoor er nieuwe gezonde stamcellen weer een nieuw gezond beenmerg kunnen gaan opbouwen. In ongeveer 30% van de patiënten is er een familielid dat stamcellen kan doneren. Voor de andere 70% zal er een donor gezocht moeten worden in een internationale database. En hoe meer mensen hierin geregistreerd staan, hoe groter natuurlijk de kans dat er een match gevonden kan worden. Wil je zelf stamceldonor worden? Kijk dan op stamceldonor.nl of stamceldonor.be. En wat er dan vervolgens gebeurt is dat je je aanmeldt en dan krijg je een setje met een wattenstaafje thuisgestuurd om het wanksluimvies bij jezelf af te nemen. Dit stuur vervolgens terug en dan gaan zij jouw gegevens in die internationale database zetten. Vervolgens word je pas opgeroepen voor donatie als er daadwerkelijk een match is gevonden. Dus meld je vooral aan hoe meer mensen in die database staan, hoe groter de kans dat er een goede match gevonden kan worden. Nou lukt nu ook de actieve samenvatting, zo onthoud je de stof nog beter. En natuurlijk bedankt voor het kijken.